Mijn naam is Milka Jemane en ik heb een achtergrond in uh, sociaal-juridische dienstverlening en een uh, achtergrond in internationale betrekkingen en politicologie. En ik heb drie jaar geleden stichting Lumad opgericht. En uh, Lumad is eigenlijk ontstaan uh, voor Eritrese statushouders, Eritrese nieuwkomers. High High. Ja? Wij willen eigenlijk als een soort van bruggenbouwerfunctie uh, gaan kijken hoe we beter kunnen, hoe we kunnen gaan lobbyen voor effectiever inburgering en vooral uh, meer maatwerk wat aansluit op de behoeften van Eritreese nieuwkomers in Nederland. Ja, maar dat zie ik niet. Als ik een juf ben, dan ga ik dit niet goedkeuren. Dus wat moet je dan doen? Kim, Leisters. namen altijd. Een hoofdletter. Hoofdletter, ja. hoofdletter, voornaam, achternaam, altijd met een hoofdletter. Het persoonlijke inburgeringsplan, euh, nou ja, de nieuwe plannen van minister Koolmees, ik denk dat dat zeker een succes kan worden. Maar er moet wel heel goed gekeken worden naar hoe je dat gaat implementeren. Um, als je nu bijvoorbeeld aan een Eritrezen nieuwkomen vraagt, je bent inburgeringsplichtig, wat wil je doen, waar wil je zijn? En dat ga je allemaal al vaststellen in een plan en je wil je daar alleen aan houden. Dan denk ik, dat is volgens mij niet de juiste manier om het te implementeren. Ja. Je mag geen Google gebruiken. Ik geloof ook voor hen die laaggeschoold zijn, ja, laaggeletterd zijn. Uh, dat er zeker wel een manier is om ook te gaan beginnen met het traject, de inburgeringstraject. Alleen laten we ons niet vastbinden op het aantal jaar. Laten we ook kijken van hè, wat zijn andere mogelijkheden. Uh, ik denk met heel veel creativiteit. En uh, dat je daar ja, op andere manieren, dat je iemand wel kan laten inburgeren in Nederland. En misschien niet met heel veel foldermateriaal meegeven. En uh, uh, nou ja, stapels papieren en zeggen hier, nou doe het maar. Maar ook om te kijken van, ja, kan er een coach aangekoppeld worden? Uh, misschien nog eerst toch wel een beetje meer in eigen taal. Ja, daarom is het zo belangrijk. Vrijwilligerswerk of gewoon werk. Als je maar ergens komt waar je veel kan praten. Ik begrijp wat de ombudsman bedoelt als je eigenlijk... Uh, ...zegt dat het een uh, valse start is voor uh, staatshouders om zo te in, in te burgeren... ...omdat er inderdaad niet voldoende wordt gekeken uh, naar maatwerk... ...dat er niet voldoende wordt aangesloten op de behoeften van die doelgroep. Inburgering kan je gewoon niet afzijdig zien van al het andere. Uh, inburgering uh, heeft ook te maken met als jij niet goed in je vel zit... Uh, ...als de financiën niet op orde zijn, als het niet goed gaat met je kinderen... ...als je in de inburgering heel moeilijk kan meedraaien...